Wat? 1, 2, 3, let's go! Ja jongens, wat hier gebeurt is... Leuk onderwerp weer om te vertellen. Um, ja, dit keer niet de Efteling. Maar dit keer over Plopsaland. Ja! Na de nieuwe appa in Plopsaland, Do Right, to Happiness, wil ik echt nog graag in. Wil ik echt, echt graag in. Is blijkbaar op het hoogste punt vastgelopen omdat, er een, omdat de rem, de blokrem of zo daaronder zit. De rem, waardoor ja, waar de rem de ding, klem houdt, waardoor je remt. Daar was iets mee volgens mij. En die stond stil. Ja. Goed dat ik daar niet in zat. Moet je naar gaan. Ja, hij wordt gelanceerd. Volgens mij heeft hij... Ik weet het niet zeker, maar volgens mij heeft hij twee uh, lanceringen. En hij blijkt... In plassen want de pannen staat hij. En uh, hij is gewoon... fuck Nee wel eens. Die mensen zaten gewoon drie uur daarboven op 35 meter hoog moet je nagaan dat de mensen die eigenlijk een soort van naar beneden hangen, want kijk, er hangen hier. Oh, er hangen hier op dit punt mensen die hangen zo. Daar rijd je lijp. Je raakt lijp. Je kan eigenlijk daar ook niet je telefoon echt makkelijk pakken. En er zijn nog drie uur vast. Met regen, storm, wind en mensen moet je. Poh, moet je nagaan dat je. Dit is ongeveer net zo hoog als bij de baron. Moet je nagaan dat je bij de baron zo hangt. Bij de afdaling. En nog even drie uur loopt te hangen. In plaats van vier seconden. Als ik daarin zat, ik heb ook Gaat niet goed met mij. Gaat mijn zoom dan gaat, gaat mijn middelpunt van mijn brein. Dat gaat... Uh, uh, maar die, die zitten er gewoon... Die zitten er lelijk gewoon drie uur van. Dus ja. Nou, maar niet stil. Nou, pak me even de telefoon. Ja, hallo. Uh, ja, we zitten hier even in uh, de right to hier En... Uh, of even de achtermele hoogte. Ik snap niet hoe die mensen nog kunnen leven. Als ik daar zat, zat ik zo. Letterlijk. Letterlijk. Le ja. Maar. Ik ga even wat meer informatie zoeken. Want ik weet nu Mijn tekst even niet meer. Het gaat dus over negen personen. De brandweer. Die had dus moeite. Die was Dus het park. Um, ik denk. Die hebben wel door dat er een. 8 van of 35 meter hoogte stil staat. Dus die ging dus. Oproep bij de brandweer. <tie> <tie> het is dus ook moeilijk om weg te halen. Want er hangt daar dus geen trap. Dus krijg je dat karretje op een gegeven moment. Ik weet ook niet hoe ze dat karretje nu weglaten gaan. Maar ik wil in ieder geval nu niet naar Propsaland als ik hem wil testen. Ik ga even wachten wanneer die erg goed gekeurd is. Want uh, <lacht> blijf dat ik daar niet in zat. Um, maar um, Omdat er geen trap of reling is, waardoor je daar... Je weet wel, bij een optakeling kunnen mensen als er een storing is... Hallo, waar hang je even boven? Maar deze achtbaan gaat blijkbaar over de kop. Dus die hij nou over de kop stil bleef hangen... Volgens mij moet bij dit soort achtbaan, omdat je hier alleen een beugel hebt, moet je dus per se echt snel doorheen. Want anders. Kijk, oh zo, ik wil niet bij de pieton ofzo. Ons kop hangen. Of zo, kopen, bij de beroemd. Oh, bij de bronnen moet dat bij mij pijn. Want kijk, dit is eigenlijk die beugel die zit hier. Maar omdat er geen. Ga ik even, omdat er geen trappelreling is. Mensen kunnen daar niet omhoog. Dus we moeten echt met een brand, met zo'n brandweerlift, moeten ze tjut, tjut al die mensen, stel dat kaartje begint weer te lopen, zoals bij de Python, en er zitten mensen met een, uh, hoe heet het, met de beugels open. Dat gaat niet goed, daar, ja. dat, dat, dat, dat, dat gaat niet goed, maar ja, het bleek dus dat het te hard waaide, waardoor de lancering, dat die daar te sloom ging en het is op een gegeven moment niet meer behouden. En ik ben echt benieuwd of iemand het heeft gefilmd daarboven. Dan moet ik dat weten. Of gewoon met een GoPro gefilmd. Lijkt me. Helemaal gek. Want ik vind het wel echt een bijzonder type achtbaan. Want je zit in een draaiend dwervelwind. Maar dan over de kop. Maar je Je zit in een dwervelwind ofzo. En gaat er een keer over de kop. Of je blijft daar stil hangen. Bij dwervelwind is ook een keer zoiets gebeurd. Dan ging hij naar beneden. En haalde die een van die boogjes niet. Maar daar zit je dan op de vloer. Die haalde het gewoon niet. Hier bleef hij gewoon stilstaan. En bij het, werf, het ging hij op een gegeven moment zo. En dan kunnen mensen doen beugels open. Komt er een balletje. Hop. En mensen gingen eruit. Maar dit is een ander verhaal. Dit is een heel ander verhaal. Dit is een heel ander verhaal. Oh, je ziet hier ook een filmpje. dit is zo hoog als de baron kijk dan omhoog en daar zit je dan voor uh... daar zit je dan voor een paar uur vast ik kan dat niet zeggen maar hier hebben ze toch niet zoveel na moeten denken maar, want het karretje gaat sowieso dat is de normale, hier gaat hij ongeveer zo snel doorheen dat zie je dan geen trappetje of zo doen Of bij kijk. Ze hadden denk ik verwacht, als hij hier stil zou blijven waken, dat hij dan weer gewoon terug zou gaan op de lancering, op die plek. En die lancering remt hem dan. En daar kunnen mensen wel komen, maar ze had hier denk ik niet over nagedacht. Niet zo slim, op Top had Maar ja, dat was tijd al een beetje voor dit onderwerp. Ik ga een beetje up-to-date blijven. Ik doe dit via looping. Shout-out naar jullie, loopings. jullie. laten me altijd blij op mijn video's. Dank je. Maar, vonden jullie dit een leuke video? Doe eens meer heen En vergeet niet te abonneren liken zeker het helpen niet doen en uh, abonneren want ik zie dat de helft van mijn kijkers niet geabonneerd is daar wacht jongen het is gratis klik gewoon even op die abonneer knop het is dus één druk op die knop dus. en je hebt me blij gemaakt dus doen of dat gebeurt bij jou als jij dan in de hardware hebt misgepraat gebeurt dat bij jou Nee, maar op hè. Nee, dat wordt wat niet.